Hallo, fijn dat je overweegt de Quiet-app te gaan gebruiken. In deze video vertel ik je hoe het werkt. Van het downloaden van de app tot het verzilveren van aanbiedingen. Om de gratis Quiet-app te downloaden, ga je naar de App Store of Google Play Store. Typ Quiet Community in het zoekveld en klik op zoek. Als je de app gevonden hebt, klik je op download. De app wordt nu geïnstalleerd op je telefoon. Als de app geïnstalleerd is, vraagt hij of hij je locatievoorzieningen mag gebruiken. Dit heb je nodig als je aanbiedingen wilt verzilveren. Klik hier dus op toestaan. Quiet stuurt je regelmatig mails met aanbiedingen. Zie je een aanbieding waar je gebruik van wilt maken? Dan klik je op accepteren. Als je na het accepteren in je Quiet-app kijkt, zie je dat de aanbieding ertussen staat. Op het moment dat je de coupon wilt verzilveren, ga je met je smartphone naar de aanbieder of naar het Quiet-kantoor. De app ziet wanneer je in de buurt van de locatie bent. Laat de coupon op je telefoon aan de aanbieder zien. Pas dan kun je op Verzilveren klikken. Je aanbieding is nu verzilverd. Geniet ervan. Wil je liever geen app installeren? Geen probleem, het kan ook zonder. We spoelen even terug. Je krijgt een mail van Quiet met een aanbieding. En wil je gebruik maken van de aanbieding, dan klik je op accepteer. Je ontvangt nu via de mail een pdf van Quiet met daarin een coupon. Als je de aanbieding wilt verzilveren, kun je de coupon afdrukken op papier of digitaal meenemen op je telefoon. Neem de coupon samen met je Quiet-pas mee naar de aanbieder of naar het Quiet-kantoor. Laat de coupon en je pasje zien aan de aanbieder. De aanbieder noteert het nummer van je QuietPass en dan is je aanbieding verzilverd. Geniet ervan!